Gridify, een functie die al veel jaren in InDesign verstopt zit, maar voor sommigen vergeten is of nog onontdekt. Waar dat die functie allemaal verstopt zit, dat ga ik u nu even in InDesign gaan tonen. Sommige mensen kennen die functie wel nog, van bijvoorbeeld het plaatsen van. Afbeeldingen. Nu, wat bedoel ik daarmee? Ik ga je dat onmiddellijk laten zien. Als we meerdere afbeeldingen selecteren en we slepen die in InDesign, of je gaat via de Place-functie, dan kun je meerdere afbeeldingen tegelijk plaatsen. Nu, eerst en vooral... Als ik ze in InDesign sleep, dan zien we dat de cursor geladen wordt met drie afbeeldingen. Je ziet aan dat cijfertje dat daarin staat. Je kunt op dit moment je pijltjes toetsen op je keyboard gebruiken om te gaan switchen tussen die thumbnails en degene die toont gaat uiteraard geplaatst worden. Nu, je kunt die ook alle drie tegelijk gaan plaatsen door te klikken en te slepen en vervolgens de muis nog niet loslaten, uw toetsen te gebruiken, om rijen en kolommen te gaan maken. Op die manier, ik ga eventjes ongedaan maken, kunnen we die oftewel op een rij plaatsen, we kunnen die ook boven elkaar gaan plaatsen, of we kunnen ze in een raster zetten, Ene keer naar rechts, één keer naar boven, Boom. Ik had maar drie afbeeldingen, dus hij verwijdert opnieuw een kader. Dat, verde, dat leeg zou gebleven zijn, dat verwijdert hij gewoon. Nu, je ziet ook dat er hier al een marge tussen die afbeeldingen zit. En dan hoor ik jullie al denken, Michael, waar komt die marge vandaan? En kan ik die gaan bepalen? Uiteraard kunnen we dat. En dat ga ik je ook tonen. Ik ga ze gewoon even de vuilbak terug insmijten. Die marge die is verbonden aan uw margesettings van uw pagina. Dus als ik naar Layout, Margins en Columns ga, en ik verander hier die marge naar, laten we zeggen, 5 mm, en ik ga nu opnieuw gaan placen, hop, dan gaan we zien dat er deze keer maar... 5 mm afstand tussen is. Het is dus een handige manier om heel snel meerdere afbeeldingen te kunnen gaan plaatsen Hop. in rastervorm en zo snel onze pagina te gaan vullen. Voila. Dat is de eerste plaats waar dat we Gridify vinden, maar Gridify dat zit eigenlijk verstopt op heel wat plaatsen in InDesign tweede plaats waar we dat vinden, is bij het tekenen van objecten. En objecten dat kunnen beeldkaders zijn, rectangle, ellipse en polygon, of de gewone vormgereedschappen. Nemen we dus bijvoorbeeld de ellipse frame tool, dan kan ik ook hier, door gebruik te maken van de pijltjestoetsen, hop, onmiddellijk een hele reeks beeldkaders gaan tekenen idem voor de gewone tekentools bijvoorbeeld, kan ik klikken en slepen en zo meerdere objecten tegelijk gaan tekenen. Supercool toch? Waar hebben we die nog? Bij de Type tool, daar zit die ook verstopt. Hoe gebruiken we die bij de type tool, of wat gebeurt er bij de type tool? Als we klikken en slepen, opnieuw, nooit de muis loslaten voordat je aantal rijen en kolommen hebt bepaald, kunnen wij meerdere tekstkaders in één keer tekenen. Ik kan die eventjes wat meer in het midden zetten. Voilà. En als ik u eventjes de teksttreads toon, dan ga je zien dat die kaders ook automatisch verbonden zijn met elkaar. Zo, so, gridify in textframes. Nu, last but not least, en dat vind ik zelf een heel leuke uh, toepassing, dat is tijdens het kopiëren. Ik ga hier gewoon een simpel tekstje zetten, header. Ik ga daar al een image frame bij gaan tekenen. Hop, en dan misschien een tekstkader daaronder voor een woordje uitleg over wat er op de foto te zien gaat zijn. Ik ga die even vullen met placeholder tekst. Dat mag gerust ietsje kleiner zijn. En ik ga daar een boek voor nemen. Voilà. En nu ga ik deze drie eerst groeperen. Dat is niet noodzakelijk, maar ik ga je straks een trucje tonen waarvoor dat die groepering wel nuttig is. Wel kijk, stel dat ik op mijn pagina zes van deze configuraties wil gaan zetten, dan kan ik die heel snel met gridify gaan kopiëren. Hoe doen we dat? Goed opletten hier, we houden alt ingedrukt en dan nemen we ons object vast. Dat zorgt ervoor dat ik alt terug al mag loslaten en ga dan alsnog een kopie nemen, maar daardoor heb ik mijn hand vrij om rijen en kolommen te gaan bepalen. En zo kan ik zes kopieën in één keer gaan creëren, eigenlijk. Nu, waar zit op een laatste plaats nog een functie van Gridify verstopt? Wij hebben hier nu zes van die objecten staan. En je weet, als ik die allemaal selecteer en ik neem de bounding box vast en ik zou dit gaan scalen of vervormen, dan zien we dat al die kaders mee gaan scalen. Nu, hier zit nog een geheime gridify-functie verborgen. Als we de spatiebalk ingedrukt houden tijdens het slepen, dan ga je zien dat die objecten niet scalen of vervormen, maar dat we de tussenafstand aan het veranderen zijn. Dus ook zo onderaan. En zo kan ik heel snel objecten verder uit elkaar gaan trekken, dankzij die gridify-functie. Dus je neemt eerst de box vast... Maar je houdt dan daarna spatiebalk gedrukt en dan manipuleert je eigenlijk de tussenafstanden en niet de objecten zelf. Voilà, dat is zo'n beetje het hele verhaal van Gridify. Um, ik hoop dat je dat nuttig vond en dat je dat zelf ook kunt toepassen in je dagelijks werk in InDesign. Um, ik weet dat ik dat wel geregeld gebruik, dus uh, veel plezier ermee.